En volgen dan? Dat... Nee. Die zit er ook op. Oh ja, daar. Nee, nu volgt die golf voor ons. Oh nee. Maar we hebben de video gestart. Dus mensen... Ja, ja, we zijn al gestart. Mensen, heel leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit ben ik en wie ben jij? Mijn naam is gt 5 mooi 2 2. Ja. ergens gaat hier iets mis, maar wat, dat weten we niet Maar in ieder geval, uh, leuk dat jullie kijken en wij gaan vandaag in een onopvallende passat En we hebben gewoon een zieke outfit aan tot we echt onopvallend zijn Want kijk, eens hier wat ik aan heb joh Die muts, die maakt het hem En kijk wat jij aan hebt joh Bam Kijk dat oortje bij jou, dat zie je gewoon zitten Dat denk je, dat, uh, dat is gewoon popo De rest zie je niet aan je tot je politie bent Wat nee. we wel even kunnen doen is eigenlijk omkleden Omkleden? Ja maar ja, ik heb nou, ja, maar ik hebt hebt... helemaal geen onopvallende kleding. Jongen, ja. jongen, jonge, dan moet je toch regelen als je. Ja dan gegeven. maak jij dat toch even. Oké. Okay. Uh, denk ik. Of heb, heb ik wel onopvallend? Ik denk het niet. Politie, politieke weerend. Ik kan wel een AT aan doen. wat <laughs> dit? Nee, dat is niet. Dit misschien? Nee, ja, nee. Is dit onopvallend? Het kan onopvallend, maar dat is Nee, nee, nee die pochter zit me te irriteren. Weet je, die boefjes die zien ons toch wel. Ja, maar dat is dat is weer te onopvallend. Pak die bus, die bus, die heeft iets gedaan sowieso. Nee. Ik ga gewoon lekker op. Nou, dit of doen we normaal. We gaan gewoon opvallend ja. Maar wat mensen zich nu allemaal afvragen, is dit een wegmisbruikersauto? auto? Het antwoord is nee, want we zijn geen team verkeer, ofwel. Kijk, die T 5 daar heeft ons alweer gespot. Die denkt dat zijn twee boefjes. Kijk, komt die. Nee, uh, het is eigenlijk het, het dezelfde uh, op uh, hoe zeg je dat opbouw van de video is eigenlijk hetzelfde als normaal. Um, wat jullie inmiddels wel zijn, gewend zijn van de noodopdienst. We doen nu een introductie. Uh, we hebben één bijzonder ding te melden, is dat wij in het bovengebied zitten. En dat was geloof ik bij de uh, West Clips Boulevard ofzo. Ja, een beetje de Hills zijn Ja, daar, daar, uh, daar hebben wij een soort, uh, hoe heet dat uh, gebeuren? Uh, horecadienst. Horecadienst. Maar het is zonsopgang. Dus uh, ja, we zullen zo maar eens nee, kijken. Nee, in ieder geval, uh, vandaag is er ook een livestream gaande, bij de brandweer, dus die hebben jullie wellicht al uh, voorbij zien komen. Want die komt natuurlijk, uh, ja die is live en nee, dit is niet live. Nou, dat is leuk als Jesse ook weg wordt gemoofd. Um, dus ja, we gaan hem meemaken. Dus we gaan een beetje moeten surveilleren, hè, verplicht, dat heeft de OVD ons aan, opgedragen, om in ieder geval bij de dienst even aanwezig te zijn. We zijn het natuurlijk enigszins onopvallend. Moet je dan een geel herst aan, dat ga ik... Wel doen, maar valt het er nog mee op in deze onopvallende auto eigenlijk wel. Dus misschien ga ik het niet doen. Ik bespreek het zo even met mijn collega hier. En uh, hopelijk krijgen we nog wat leuke notulenmeldingen. Daar zijn weer. Daar zijn we weer, ja. Moeten wij ook nog een geel vest aan omdat we horeca dienst hebben? Um, maar dan vallen we moet nog. Eigenlijk wel, maar dan dan opvallen. Dus ja, ik sta met neer de steegjes ingaan om ja. daar even te Ik stap gewoon niet uit. Kom gasten, want ik heb een melding. Of ik heb zin in de melding. Oké. Okay. Heb je zin? een minuten. Een minuut. Nou, mensen, ik zie jullie zo als we iets spotten of als we een melding krijgen. Ga jij mij eens vertellen waar we nu zijn? Dat kun je heel goed. Ja, klopt. Nou, we zijn nu een beetje in het gebied waar alle, um, ja, hoe wij het gewoon noemen, waar we elkaar gelegenheden zijn. Ja. Dat ze betekenen dat hier uh, uh, de kroegen zitten, uh, de, ja, wat allemaal barretjes, restaurants, en dat soort dergelijke. Dat gaan we zien als we hier ook door gaan. En dat is natuurlijk uh, voor ons vooral op een vrijdag uh, een beetje de hotspot om uh, uit te kijken. Verwacht, krijgen ze heel veel uh, dronken mensen die voor overlast voor zaken. En, uh, en wat, uh, wat voor zakken worden is een heel uh, goed punt is, weet je wel. We kunnen heel dat makkelijk dronken mensen meenemen. Dat vinden wij heel leuk. Dat vinden wij spannend. Dronken mensen neerknuppelen, dat is leuk. Dat. Wow. Daarachter staat een motoragent ja en Manneke. die uh, ja, je zult zien dat je ook uh, meer opvallende eenheden rond of surveilleren de motor aan uh, het Al is wel. Iets. Nee, zo? Uh, ga even kijken wat die heeft. Ja. Was dat de de feature? Zijn boa. De boa. boa. Ja. <laughs> oh die boa. Kijk hier ja, even. Taxi's uh, aanspreken en zo. Is dat niemand in die taxi? Ciriciane uh, meltdown. Wat is dat dan? Het grappige is die motor denkt nu waarschijnlijk ook dat die Stond dan een... oh, nee. Kom hier als fout parkeren. Dan denkt die motor dat we.. <laughs> en nog een boa. Ja, hey, maar... je ook Even serieus, ik vind het een beetje raar dat we met dit weer gewoon motoragent hier rond hebben rijden. Jij bent, team... Jij bent teamleider politie toch? Mm -hmm. Waarom verbieden jullie dit niet? Want dit is geen weer om met je motor rond te rijden. Nee zeker niet. Maar? Jij staat in, de, in Jij hebt de macht om te zeggen jongens, met de winter, met de sneeuw we gaan we niet als motor. Net zoals uh, met de fiets. Heb ik wel eens aangekaart, alleen iemand die hoger was dan mij die heeft mij gezegd dat, dat, uh, dat je dat niet kan. Uh... Dan ik. Huh? Dan ik <laughs> uh, nee ja duidelijk. Zitten we hier bij Nederland? Ah uh, oh, nee. oh. oh, Wim, nee. Ja, bij deze wel. Vet. Nou nee, goed, dus dit is een beetje uitgestorven boel hier. Maar er is meer. You Toch? Waar is nog één komt oh. uit de zee over? Deze niet, zeg maar. Nee, u bent ook inzetbaar voor nul, 0 Positief. Ja, dan Nou, mag niet te plaats gaan op postcode 335. Uh, hier is een verdachte situatie van een mogelijke inbraak. Uh, een persoon mieden. gedraagt zich vreemd bij de deur van de buren. Linksaf. Uh, locaties in de Court. Uh, even kijken. De elementen van de verdachte zijn de zwarte bivak, muts op, grijze hoodie aan, een blauwe spijkerbroek en een koevoet in zijn hand. Uh, de man zal ongeveer 1,80 zijn. Even uh, graag rail 1 toestemming te plaats gaan en even uh, graag op tijd blauw uit. Ja, gaan we doen even rijden. Ja, okay, dat... dus postcode 335 uit. Ik heb hem uh, erin staan, Het betreft die uh, met die bruggetjes en zo. Dat is moeilijk zoeken. Oh. Ja. Even karren. Op het kruispunt, uh, het tweede kruispunt gaan we rechtsaf. Niet vliegen hoor, let op, een On onverzichtelijk kruispunt. Rechts is vrij vrij vrij. Ja komt u maar. Eerst gewoon naar rechts. Hier? Ja, hier rechts, let op auto. Links vrij. Yes, en dan gooit je het dus twee kanten op. Maar als ik de, het adres van de agent of van de OC precies hoor, dan kunnen we beter voor een kruispunt links af. Links of rechts is vrij. Hier links, uh, je gaat niet naar links. Dan gaan we hier de links. links. Ja, dat was hier toch, pannenkoek. Links, ik zou blauw uit doen. En dan gaan we rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Groen licht, rechts vrij. Nou kijk eens we hebben nu een melding inbraak of in ieder geval verdachte situatie. Rechtdoor. Kruispunt is rechts vrij. Was er een voertuig bekend of iets? Nee, voor mij. Ja wacht, ga even kijken. Hier Vreemde rechtsaf. Die parten, die ook best rechtsaf en dan te plaatsen. Rechtdoor. Kijk even linker voertuig. Nee, die is weg. Zouden we zouden hier eens uh, moeten kijken. Stop hier even. Daar is een mevrouw, geen bivouk met een hond. Links. Ja, dit is al een straat die is doorgegeven namelijk. Ga je oh, eentje door naar. Ja, inderdaad. Bosco staat eentje verder dan links. Ja, precies. Links. Ga je iets verder, iets verder. Wacht, ga eens rechts. Hij is rechts. Er staat wel iemand. Achterdoor. Ah oh, nee, dat is gewoon een mevrouw met een hond. was er iets van een nummer bekend huisnummer uh, verdachte zwarte biefak met z'n op grijze die aan blauwe spijkerbroek. en ja, dat moeten we niet missen koevoet man 1 meter 80 oké okay. ruimte terug 5. imagination court ja dat is hier 345 nee 335 345 maar hebben dat is aan de andere kant dus ja, gaan we daar wel even kijken. Kijken of ja. iemand in die garage is, uh, staat ofzo. Als ik iemand zie, blijf ik, uh, loop ik er achteraan. Ja, kijk maar of je echt kan aanspreken. Ja. Veel mensen verdonden. Ja, maar geen verdachtes. Grijze hoe die blauwe spijkerbroek, geen zicht. Sorry, die ja die moet niet te missen zijn tenzij hem af, tenzij hem af doet. Gaan ik eens zo. door. Weer terug? Wel? Ja, doe hem maar eens terug. We rijden nu uit het gebied. Zullen we nog even te voetjes verder gaan? Dadelijk. Uh, ja, prima. Ik krijg even voor een ene erbij Maar ja, wow, Als je hier even stopt, dadelijk aan de brug, dan ren ik even snel naar rechts. Wacht, daar loopt iemand. Stop, stop, eens, stop eens, dat is hem, Henk. Ja. Hier, ja. rechts. van meneer. 5, ja ik heb hem, ik heb hem. Meneer, staan blijven. Even staan blijven. Microfoon Ja, even staan blijven. Even dat ding neerleggen. Even dat ding neerleggen. Ik wil even met u praten, maar niet met dat ding in de handen. Leg even op de grond. Even laten vallen. Even laten vallen. Niet dichterbij, want... Op de weg, op de weg. Staan blijven! Ik heb Peppers moeten. moet. Staan blijven, hij gaat weer rechts op Linksaf Meld jij zij. Ja ik heb er geen traan Hij gaat weer terug, hij gaat weer terug, terug, terug Staan blijven het woord geweld gebruikt, nu stoppen Hey, stoppen nu? Laat je zien. Ding neerleggen. Neerleggen. Op handen tegen de muur. En handen tegen de... Of uh, op je knieën. Handen tegen de muur. Geen gekke dingen doen vriend. klauw mogen houden. Heb jij hem? Ja. Dan zet je nu twee stappen naar rechts. Weg van die koevoet. Stoppen. Handen tegen de muur doen. Ik ga naderen. Ja, wij hebben we hadden eenmaal rennen, maar we ma hebben geen ja, rare dingen doen. Had een vuurwapen op je gericht. Ja. Pak de arm. 501 hebt nog alsjeblieft. Ja, we hadden eenmaal rennen, maar we hebben nu ja. eenmaal dus je graag aan? vervoer vervoeretje hierheen. Ja, ga ik voor de regel. Kers. Is uh, command voor kuf anders geworden? User left your channel. gedaan. Het doet niks. Doe kuf met nummer erbij. Wat is de nummer? Oh ja, yeah. ik heb. Oké. Boeien vast. Hij hey, luister vriend, jij bent aangehouden. Ja, ja. Je bent niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een raadsman. Wat is de reden ja, dat oor. jij sowieso met een bivakmuts en een koevoet lang of rondloopt en daarna de ook nog vandoor gaat? 0501, 501 komen ze uit voor ze. Ja, ik moest gewoon kijken hoe het er binnen was. Maar daar woon je niet. Ja, nee. Dat weet jij niet. Misschien woon ik daar wel. Ik kwam gewoon thuis niet User, in, want er was sleutel kwijt raar. Ja oké. Okay. Nou, ja dat lijkt... bedoel ik, dat weet je niet hè. En dan gaan we het even uitzoeken. Kom ik snel naar achteren we. Heb jij dingen bij die je erbij mag hebben? Buiten de koevoet? Nee. Oké, okay, ik trek sowieso bivok met z'n allen af. 5 Zo maar. Ja, we, ja, we hebben eenmaal te aan teef, mogelijk uh, inwerken. Of... Mogelijk inbruik, oké. Okay. Snap postcode t, -t, t 5 in de steeg ja, is nou ik ben 1.8 kilometer... Uh, uh, okay. geleid. Eerst Luister, ik ga je even fouilleren. Nu, nogmaals, heb je dingen bij die je bij uh, mag geen hebben? geen 21 de spullen in beslag. Nou, ik heb Jij hebt niks bij. Dus ik tref niks aan? Uh, ja, we zijn Nee, helemaal, helemaal cool. niks. Alles wat ik op je vind, jou vind, dat is voor jou, hè? Nee, Ja, dat is okay. goed. Als ik mij bezeer en iets, heb je een groter probleem. Duidelijk? Ja, maar dat gebeurt niet zeker. Oké. Okay. Gefouilleerd. Niks bij. Niks bij. Portemonnee, ID? Ook niet. Oké. Okay. Goed. Jij gaat even mee naar het bureau. Dan gaan we uitzoeken wie jij bent. En dan kunnen we ook heel makkelijk uitzoeken of je daar woont of niet. Uh, maar uh, negeren handdelijk vel en uh, niet meewerken aan uh, vordering, dat is sowieso wel uh, twee dingen waarvoor je wil je hebben. En die koevoet kunnen we ook zien als verboden wapen. Nou, het is geen wapen, ik heb niet geslagen. Nee, maar ja, je kunt wel gebruiken als een wapen. Als je een mes niet gebruikt, als, als als je met een pistool niet schiet, betekent het gewoon niet dat het uh, geen uh, wapen is? Ja, ja. Ja. Oké, okay, ik heb me gefriëerd, uh, collega, niks bij verder, ook geen ID. Hij zegt dat hij er woont. Of ja, hij zegt dat ik niet kan uh, achterhalen of hij daar wel of niet woont. Nee. Uh, maar ik kom we wel achter. Ja, we gaan nog even uit, uh, een eentje naar, die, uh, naar het huis sturen. Ik heb echt geen idee meer waar dat was, maar ik we wel lachen. Ja, voor mij op de hoek. Arrestatie 1, het is er. In ieder geval uh, vervoersbus. Je gaat zo meteen een bus in, die brengen je naar het bureau, ja? Ja, ik vind het allemaal geweldig. Ik, nee. ja, ja, ja. ik ook. Heel gezellig. Ja toch? Alleit, eh. Jij uh, die koevoet gelijk mee of niet? Die ligt daar nog uh, daarachter. Ja, ja, Samen ja. met die bivakmuds. Als je alles aan mij geeft, neem ik het wel mee. Ja is goed. Groot Oké, ga daar zitten. Dan gaat de deurtje dicht en halen we op je bureau op. Not draait. Als je die kan meenemen dan uh, ga ik even zitten. Ja, dat komt goed toch. Rijden wij anders even naar het huis? Of rijden wij mee met uh... Ja, uh -oh. dat is pech uit. Nou ja, ik kan niks doen in die bus en ik heb alle standen op het bureau Scheveningen staan dus. Van mij hoeven jullie niet mee. Zo okay. ja, zullen de arrestatie wel uitwerken dadelijk. Maar we rijden wel even naar die woning. Hey, wake up. Hey, wake up. Ik ben al wakker, maar goed. Oh ja. Ja hier, ik zie het hoor. Hier zit. Ah, zie je dat? Ah, ja, ja zie ja, je? Ja, ja. ja duidelijk, duidelijk. Hier is hij uh, een proberen naar binnen te komen. Ik weet ja. niet, uh, Tingdong Tingdong is streamer thuis. Nee. We hebben oh. beelden bij de garage, dus gaan we even opvragen en dan even een eenheid hier. Uh, oh, Shout of uh, zo uh, weet uh, ik het. Ja, User, join your channel. 5 met een aan. Ja, Augustante ja, Voers, We komen even verdachten meegenomen. Wij zien uh, een positieve braakschade aan het hoekhuis. Wij gaan even, uh, als kan, nog even een eenheidje die kant op sturen om, uh, uh, om te kijken of er nog aangifte wordt uh, gedaan. En uh, braakschade en dergelijke. En dan gaan wij ook beneden. Ja, oké. Okay. persoon gaat uh, mee met het vervoertje. En nu was een eenheid nodig, zei u, of verstijkt dat verkeerd? Ja, maar dat is een effectieve eenheid, Oké, okay, kijk, aan. u gaat verder op status 1 of... Positief. Ja, ga ik u terugslepen, dankuwel. Dankuwel. You moved. You moved to your channel. Microphone activated. Lekker werk, Pek. Ja, veel we nemen, dan uh, ga ik het gas op. Beter geveegd naar hey, de instellingen. Hey. let op. Hey, hey, gas!